Nou, ik vind het heel gaaf om te zien dat we samen met zoveel changemakers, sociaal ondernemers en corporates en mensen van de overheid... vandaag op zoek gaan van joh, hoe kunnen we duurzame partnerships vormgeven om die SDGs echt te gaan behalen. Nou, als je echt impact wil hebben, dan kun je dat niet alleen. Dan moet je dat samen doen. Iedereen heeft zijn talenten en uh, juist in de combinatie van die talenten uh, kan je heel erg succesvol zijn. He, de een heeft de kennis, de ander heeft de markt, de ander heeft het netwerk, de ander heeft het geld. Je moet het even bij elkaar brengen. En ik denk dat alle oplossingen die we nodig hebben he, om deze wereld een beetje toekomst te geven, dat die er al zijn. Maar die moeten bij elkaar komen. Dus daarom zijn dit soort dagen zo mooi. Wat we belangrijk vinden is dat mensen echt met concrete actiepunten naar huis gaan om te bouwen aan nieuwe en duurzame partnerships voor de Sustainable Development Goals. Wat ik hier wil uitdragen is vooral uh, aandacht voor het lokale product, uh, lokale grondstoffen, lokale makers. Uh, niet alles van ver weg uh, halen, maar uh, zoek het lokaal. Ik hoop mensen daarmee te inspireren vandaag. Voor ons is het vooral leuk om veel mensen uit de corporate sectie te spreken die ook allemaal een beetje affiniteit hebben met sociaal ondernemers. Zodat ze in ieder geval begrijpen waarom het goed is om op een andere manier te ondernemen. En daarnaast zijn we gewoon op zoek naar nieuwe connecties en vinden het gewoon ook fijn om te weten wat... Uh de rest van Nederland binnen deze branche doet. En wat ik zou willen meegeven aan een startende sociaal ondernemer is niet te snel opgeven, veel mensen praten en je ideeën niet zomaar laten liggen als het even tegen zit. Ga door, doe het gewoon. Jullie zijn degene die de inspiratie en de innovatie brengen die we nodig hebben om de transities te maken waar de wereld voor staat, waar Nederland ook voor staat. En jullie rol is daarbij heel belangrijk.